In de eerste drie maanden hebben we 200 miljoen opgehaald. En in de eerste 15 maanden hebben we 538 miljoen opgehaald. Dus je begint vanuit schaal, vanuit een multi-billion, multinational plant-based food company. En als je daar vandaan denkt, en dan zeg je oké, okay, wat moet ik nu vandaag doen? En dan ga je op een hele andere manier denken. De echte competitiveness hier is de uh, meat-industrie. You beest. need to cut out the middleman, this time is the chicken. Hij zou de CEO worden van Unilever, maar het liep... Anders. Nu bouwt hij aan zijn eigen Unilever, eh, maar dan met enkel plantaardige producten. Een verhaal over een carrière aan de wereldtop en werken aan je idealen. Welkom bij CVD TV. Mijn gast in deze aflevering is Kees Kruithof. Kees, van harte Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, ik heb om te beginnen heb ik even drie korte vragen. Een beetje dilemmaatjes. want warmte is altijd leuk om even warm te lopen. Um, je ideale centraal stellen in je carrière, in de lente van je carrière of in de herfst van je carrière? Eigenlijk uh, over je hele carrière heen en uh, de keuzes uh, daarin zijn altijd uh, values gedreven. Uh, en ik geloof dat ik uh, vanaf het begin uh, en nu in een ander hoofdstuk, maar toch altijd weer uh, values centraal heb gesteld in, uh, in alles waar mijn keuzes zijn Ook in u niet tijd al? Absoluut. Ja? Uh, Zometeen daar meer over. Uh, commercie of idealisme? Uh, gecombineerd, permissie, Mag <laughs> uh, dan uh, idealisme. Ja. Uh, en de laatste, dat wordt ook lastig volgens mij, hoop ik eigenlijk. Nooit meer mogen werken of elke dag vlees eten? Oh, oh. dat is inderdaad oh. heel moeilijk. Uh, nooit meer mogen werken. Oeh, dus, dus dan neem je het wel heel serieus, het plantaardige verhaal. Absoluut. Het is er een nieuwe manier van leven geworden. En ik heb dat al vaker gezegd. Ik had enorme blind spots in mijn leven. Ja. Maar als je dan opeens ziet wat je tot nu toe niet hebt gezien, dan moet je actie ondernemen. En dat is er zeker wat we aan het doen zijn. En als je gaat kijken naar de huidige dierlijke voedingsmiddelsysteem, is dat echt, echt iets wat we heel snel moeten omdraaien. En er is zo'n goed alternatief. En dat is het plantaardig voedingsmiddelen. Dus jij zegt echt dat dieren... Ik, toevallig, ik had hier laatst een jonge dame, eh, ik geloof 25 jaar was, ze, nam de varkenshouderij van haar vader over en die hield een passievol betoog. Ja. Hè, dat het allemaal niet zo erg was en dat, dat varkens ook heel circulair waren. Dat alles van het varken werd gebruikt en ze werden gevoed door, door allemaal goed voedsel. En die had een, een heel passievol... Zeg jij dan echt van, ah, no way, die hele industrie moet weg? Of hoe zie je dat dan? Nou, weet je, het is altijd belangrijk om nuances in het systeem te houden. En uh, als je gaat kijken is dat uh, toen ik werd geboren waren er 3,5 miljard mensen in de wereld. En nu zijn er 7,7 miljard mensen van de, in de wereld. En als je gaat nadenken over uh, wat er uh, qua totale groei in, deze, in dit systeem is geweest. Mm -hmm. Dat is gewoon totaal uit zijn voegen gegaan. Nou, en uh, op het moment dat je het in balans zou kunnen hebben. Uh, natuurlijk is er altijd een discussie over... Over het pijn doen en het doden van dieren. Ja. Waarom zou het zo zijn is dat we dieren moeten laten leven om ze vervolgens te doden om op te eten. Mm -hmm. Dat is een tweede discussie. Maar als we eerst gaan praten over het systeem, dat systeem is onhoudbaar. Omdat er te veel mensen te veel uh, uh, uh, eten. En dan 91% van, uh, van de Amazon ontbossing is gerelateerd hieraan. En dat heeft allemaal bijeffecten die gewoon gigantisch zijn. En natuurlijk op het moment dat je het op een hele kleine schaal... op een uh, sustainable manier doet, is dat mogelijk. Maar die schaal is zo ongelooflijk klein... ten opzichte van uh, de vraag die er op dit moment in de markt is. 1,5 triljoen is een van de allergrootste markten in de wereld. En dat is wat de vleesindustrie op dit moment is. Jij opereert al jaren aan de top. Hè? Je bent altijd een soort ja, iemand geweest die altijd zo'n beetje de jongste op de hoogste functie was en zo lijkt het een glansrijke carrière. Uh, als persoon uh, moet je dan volgens mij heel sterk zijn. Je speelt echt in het bedrijfsleven Champions League, zo kun je het gewoon zeggen. Hè? Hoe, hoe heb jij dat aangepakt want je bent als jonge knaap al naar binnen gerold bij Unilever. Hoe heb je die persoonlijke ontwikkeling? Ben je er altijd mee bezig geweest? Hoe doe jij dat? Ja, ik, er, een aantal dingen. Is er. Als eerste is het zo is dat ik ben opgegroeid uh, in een, uh, een sportgezin uh, en dus daarmee uh, hoe je bezig bent met, met talent en ontwikkeling en uh, hoe je traint en hoe je performt was eigenlijk altijd al een onderdeel van mijn leven geweest en uh, dat is uh, een rode draad door mijn leven. Het tweede is, toen ik begon met mijn, met mijn werkende leven, heb ik enorm veel geluk gehad. Vaak zeg je, je moet opgroeien onder groten. En de eerste bazen die ik heb gehad, die waren echt enorm inspirerend. Mm -hmm. En ook terugkijkend waren die ook heel verschillend. En ik kon dus heel bewust leren van zeg maar, de eerste baas en daarna van de tweede baas. En daarmee was ik al vanaf jongs af aan bezig om uh, te kijken, om te leren, om uh, te integreren wat ik dacht uh, wat daarin uh, het juiste was en niet te doen uh, waarvan ik dacht uh, dat dat niet goed was. Dus ik denk uh, dat, dat uh, uh, het opgroeien onder grote, uh, moet je ook een beetje geluk mee hebben. Mm -hmm. Maar het is ook wel, zo is dat in de keuzes die je hebt, is dat dat een hele belangrijke keuze is. En het de derde is, ik ben eigenlijk relatief vroeg, uh, heb ik geluk gehad dat ik inderdaad hele goede coaches heb gehad. Eén daarvan is uh, een uh, meneer die heet Bill George uh, en die was heel lang CEO van Metronics. Niet de jongste hè? In, uh, nu niet meer, ja. exact. En, uh, maar toen ik met hem begon, er, uh, al, uh, dat is inmiddels al, uh, al bijna 15, uh, 15, 20 jaar geleden. Um, en hij was uh, met True North uh, een van de eerste die echt bezig was over hoe bedrijven ook daadwerkelijk een positieve impact uh, op de samenleving konden hebben. En, het uh, kiezen van en een beetje geluk hebben uh, van zowel de bazen uh, als je coaches, als hier op een bewuste manier mee omgaan, ja. uh, is zeker iets wat helpt. Het pad was eigenlijk, nou ja, niet geplaveid, maar het pad was wel duidelijk. Hè? CEO worden, gewoon topman, uh, Polman opvolgen en, uh, en topman, Unilever. Heb je dat gevloekt als dat niet doorgaat of zo op een gegeven moment? Of hoe, hoe verwerk je dat dan? Ja, ik was eigenlijk van jongs af aan, er uh, zei ik, ik vind dit zo'n mooi bedrijf. Jij zei het op 23, of zo, is toch al, die Ja, CEO's zoiets. Worden? Ja, exact. Ja. En uh, ik liep daar naar binnen en ik zei, weet je, dat zou ik nou leuk vinden. En uh, helemaal niet dat dat moest gebeuren, maar ik dacht, ja, weet je, dat er, uh, als je... Maar, uh, in, in, in ieder geval ambitie, ik vond dat leuk. Het is een heel mooi bedrijf. Het is heerlijk. Ik heb er 27 jaar gewerkt. Lord Leverholm is een van de, van de founders. En dat was eigenlijk een social entrepreneur. Dat was de eerste die pensioenen creëerde in Engeland. Die housing creëerde voor, voor zijn werknemers. Toen mensen in de Eerste Wereldoorlog naar, naar het front moesten. Heeft hij gewoon doorbetaald. En al. Dus dit was echt daadwerkelijk een social entrepreneur. Mm -hmm. Die zei... is dat To make uh, uh, uh, uh, hygiene commonplace. Mm -hmm. En dus dat was ongelooflijk mooi, is dat hij het bedrijf zag om een positieve bijdrage te leveren. En dus die hele cultuur en die hele uh, gedachte, die zit nog steeds in dat Unilever bedrijf. Uh, en uh, dus dat uh, was iets wat enorm goed bij me aansluit. En dus dat was een grote ambitie. Ik dacht, uh, dit vond ik uh, uh, leuk om te doen. Toen dat op een gegeven moment niet doorging, uh, ik kreeg een telefoontje op uh, 28 november uh, 2018 uh, van de chairman. Uh, en uh, dat was Marijn Derkersen, die zei, uh, bad news, uh, het is er, uh, je wordt uh, niet de opvolger van Paul. Uh, toen zeker, ik, uh, ik was in Londen, ik was aan het eten met Sabine, met, uh, met vrouw. Uh, en we hadden al een beetje uh, dat voorgevoel. En toen kwam ik terug van dat uh, telefoontje en ik zei, uh, inderdaad, het gaat het niet worden. En dus dat was echt een, uh, een reset. Uh, ja. Toen heb ik uh, tegen haar gezegd, is, we gaan hier een, over een jaar, precies over een jaar gaan we hier weer zitten. Uh, en dan gaan we bepalen wat, uh, wat ik verder ga doen. Uh, want weet je, dit was, uh, het was wel duidelijk dat ik daarmee iets anders wilde gaan doen. Mm -hmm. uh, en, uh, ik je wilde had nog geen plan B. Ik <coughs> um, had moment. toen helemaal geen plan B. Mm. Maar ik had wel dus er, uh, dat ik zei, ik wil nu ook echt even ruimte creëren. Dus een jaar de tijd uh, om uh, te kijken wat ik nu echt ga dat doen. Dat heb je vrij luxe ingevuld. <coughs> Heerlijk. Prachtig, maar <laughs> ja. ook wel vrij luxe. Hè? Want je bent met al kids bij je kids mee op vakantie geweest. Eén voor één. Eén voor één. Ja, uh, ik, ben uh, eerst er, uh, ik heb eerst zes maanden nog uh, bij Unilever gewerkt. Uh, uh, dus afbouwen. mijn uh, afbouwen. Zo ben je dan ook weer. Om het op een goede je manier van jongens, zoek het maar uit. Nee, nee, absoluut niet. Ellen nee, Joop is een waanzinnige goede CEO hm. uh, en ik had acht jaar lang met hem in de raad van bestuur van de Unlever gezeten. Dus uh, dat was ook uh, absoluut een goede manier om dit, uh, om dit over te dragen. Ik heb dat overgedragen uh, aan Peter Tarkulve als, uh, uh, als mijn opvolger, uh, de, die toevallig een van mijn allerbeste uh, maatjes is. Dus dat was ook heel bijzonder om dat op die manier aan hem over te kunnen dragen. Hm. En dus dat heb ik gedaan tot 1 juli. En toen heb ik zes maanden de tijd genomen om na te denken, wat ga ik nu echt doen? zes maanden uh, de tijd. Eerst met uh, al mijn uh, één voor één vijf dochters gaan reizen. Dat was wel absoluut prachtig. Mm. En dat, weet je, dat, uh, uh, dat was echt uh, een cadeautje om dat zo te mogen doen. En dan nu even met, met zeven mijls lazen naar vandaag. Uh, live kindly, want we zouden het bijna vergeten om het nog over te hebben. Maar dat was eigenlijk ook een beetje de insteek. Vertel eens. Ja, toen ik. de pitch ja, is er toen ik dus alle mogelijkheid had om, uh, om na te denken, wat wil ik dan nou nu echt? Ik was net 50 geworden, uh, 50 aan de ene kant, 50 aan de andere kant, 25 jaar gewerkt, nog 25 jaar te gaan. Okay. Wat ga je dan doen? <coughs> En eigenlijk had ik drie cirkels in mijn hoofd. Het eerste is, waar is mijn absolute grote passie? En mijn passie is om als bedrijf een positieve, uh, uh, purpose at the core van bedrijf, een positieve bijdrage te leveren. Het tweede is, hoe kan je dat doen met iets waar je dus je eigen uh, expertise en ervaring en netwerk echt mee kan brengen. En dus dat was 27 jaar gewerkt in uh, alle continenten van de wereld. Dus dat was de tweede cirkel. En dan de derde cirkel is, er, uh, hoe uh, ik daadwerkelijk uh, een unieke bijdrage aan de systeem kon. Want uiteindelijk is dat, als je zegt bedrijven, als je zegt ervaring... En dan voedingsmiddelen, dat is eigenlijk waar dit allemaal bij komt. Want uiteindelijk zijn er drie systemen die erom moeten. Dat is de transport, uh, uh, Mobiliteit, het, uh, ja, ik zeg ja. de mobiliteitindustrie, uh, dat is natuurlijk de energietransformatie en het is de voedingsmiddelentransformatie. Mm. En dus ik realiseerde me op dat moment is dat mijn allergrootste bijdrage kon zijn om van een dierlijk naar een plantaardig voedingsmiddelsysteem te gaan. Nou, toen uh, had ik geluk, want uh, Roger Lienhard, uh, die kwam naar mij toe. En dat is een, uh, uh, een, een serial entrepreneur uit Zwitserland. En die had uh, heel veel bedrijven gestart en, en verkocht. Die was toen. Toen hij 45 was, ging hij naar Californië toe. Die had een eigenlijk een hetzelfde moment van bezinning en wat ga ik nu doen? En die kwam er eigenlijk ook achter hoe die, die voedingsmiddelenindustrie getransformeerd moet worden. En hij is toen begonnen als een uh, investeerder. Hij heeft de Blue Horizon opgezet en hij heeft toen 51 investeringen gedaan, allemaal gericht op uh, de alternatieve proteïne uh, Dus eigenlijk uh, om de dieren uit het voedingsmiddelsysteem te halen. Nou, toen er, uh, had hij dat een aantal jaren gedaan. En kwam er eigenlijk achter is dat hij het nu zelf wilde doen, uh, maar wel vanuit alle leerpunten die hij gehad had. En dat met name vanuit een veel grotere schaal op uh, moest beginnen. Als je gaat nadenken over de totale transformatie van anderhalf miljard, is het zo is dat een van de grootste gevaren van uh, de, de plant-based food-industrie, zoals we dat uh, noemen, is dat er heel veel bedrijfjes zijn die allemaal heel doen. veel goede dingen doen, maar zijn allemaal versnipperd en te klein. En daarom zijn wij begonnen vanuit de andere kant en hebben gezegd, oké, okay, ho hoe kunnen we van start-up, scale-up, global multi-billion business, als je daar vanuit uh, denkt, en dan je fold the future back in. En dus je begint vanuit schaal, vanuit een multi-billion, multinational plant-based food company. En als je daar vandaan denkt en dan zeg je, oké, okay, wat moet ik nu vandaag doen? En dan ga je op een hele andere manier denken. Mm -hmm. Nou, het eerste was, is dat we... We, uh, toen eigenlijk uh, heel veel kapitaal, dat is een van de gedachten, is dat je inderdaad heel veel geld nodig hebt. Dat is ons toen gelukt in 2015. Ja, 200 miljoen opgehaald, even bij Family and Friends, hè. nou zeg ik het heel plat. Ja, ja, maar ook ja. dat is weer indrukwekkend. Ik denk van, ja jongens. Hey, ja, dat, dat is, was uh... ongelooflijk. Dus in de eerste uh, drie maanden hebben we 200 miljoen opgehaald. Ja. Roger had er, uh, zijn eigen geld, heeft hij er uh, 20 miljoen in gestoken. Uh, en dan bij zijn Family and Friends. Uh, dus dat was 70. En toen zei ik, uh, dan doe ik hetzelfde. En toen uh, ben ik uh, inderdaad ook uh, bij Family and Friends. Uh, maar, Je netwerk. Uh, man, ik sorry, ik eigenlijk een betere term is zeggen uh, ja. uh, in het totale netwerk. En dat netwerk kwam inderdaad uh, geld vanuit Zuid-Afrika, Brazilië, Amerika, Nederland. Uh, en uh, zo kwam dat bij elkaar. Toen hadden we 140. Uh, toen is de Rabobank erbij gekomen. Uh, dat kwam eigenlijk ook uit mijn netwerk. Uh, en zo hadden we 200 miljoen in de, eerste, uh, in, in de eerste drie maanden. En in de eerste 15 maanden hebben we 538 miljoen opgehaald. Een van de gedachten daarvan is, is dat je dus mensen moet hebben uh, die er, uh, zowel begrijpen wat het is om als entrepreneur en als een klein bedrijf te zijn, als de mogelijkheid moet hebben om op schaal te kunnen denken. Ja. Ook de infrastructuur. Als je gaat nadenken over wat er echt nodig is in deze plant-based uh, industrie, is dat er de capacity en capability van de industrie moet gebouwd worden. Nou, dus dat was het tweede. En het derde is, is dat je moet nadenken over hoe je je IT, hoe je je systemen inricht. Dus vanaf het begin af aan hebben we uh, nu SAP geïmplementeerd. En, Toch uh, ja, wel, ja, zo'n klassiek en, systeem? Zo'n klassiek systeem. Dat ja? is heel mooi. Wij werken samen. Heel Heel nauw met SAP en SAP de CEO van SAP die is eigenlijk heel nauw betrokken een uniek iets want hij wil laten zien is dat dat systeem eigenlijk zowel een fase van start-up scale-up als een global business kan zijn nou mm. ja, en als je dat dus vanaf het begin af aan vanuit schaal denkt zowel op je mensen als je infrastructuur als of je uh, digitale infrastructuur dan denk je er, kan je daarmee kan je heel veel sneller schalen nou, dat was één van de gedachten dat als je inderdaad hè, je financiering op een grote schaal hebt, dan gaat nadenken over hoe je hè, deze elementen... en daarna kwam er een andere hele grote gedachte en dat is eigenlijk de third way. En heel veel van, van deze ondernemers die al een klein bedrijfje hadden gestart... of dat nou Like Meat is of Oomf of Fry's Family... die waren begonnen met sommigen al 10, 20 jaar geleden... met een plantaardig voedingsmiddelenbedrijfje te starten. En die waren eigenlijk op een schaal gekomen dat ze dit niet meer konden managen... Of dat ze de, de, de competitiveness niet meer uh, aankonden. En zij hebben dan dus de keuze ofwel door te gaan zelf, ofwel het te verkopen aan iemand als uh, Nestlé of Unlever ja. of uh, uh, JBS of deze wereld. Ja. Maar wij wilden dus een derde, een third way uh, creëren. Waarmee zij zeiden, wij zijn nog steeds onderdeel van uh, de movement en onderdeel uh, van het geheel. We zijn helemaal aligned op de visie. Uh, we, wat dit is, uh, hoe we dat noemen, is een pure play, plant, plant based ja. pure play. Ja. En dus. Uh, nog aligned op de vision, op hetzelfde moment nog steeds onderdeel van het movement, maar nu wel er op een manier is dat je op een grotere uh, manier een hogere impact van maakt. Ja, zonder dat je het verhaal van Jaap Korteweg, ook hier op bezoek zoek ja. geweest, hè, die zei van ik, ik kan impact maken doordat ik nu onderdeel, want hij heeft vegetarische slager aan Unilever ja, verkocht hè, en, en, en dan kan ik van binnenuit Unilever veranderen. Ja. Terwijl deze spelers hoeven dat dus niet, want die kunnen eigenlijk zes keer zo hard door. Ja, want exact. J, j, jullie hele uh, DNA's. Hoe ziet jullie jullie um, strategie eruit? Ik kan me ook zo voorstellen. zeg, Weet je wat, dan doe ook maar een, een, een outlet keten erbij. Unilever doet dat dan niet. Maar er zijn nog geen supermarkten die volledig live kindly, collective based zijn. Zeg ja. maar, is, is, daar, is daar de grens? Dat je zegt van de afzetmarkt blijft ja. iets waar wij vanaf blijven? Ja, distributie? absoluut. Ja, strategie is natuurlijk ook uh, om keuzes te maken. Uiteindelijk is het zo, als je gaat nadenken, wat is nou de core capability? Als je dit op een hele grote schaal wil doen, moet je ook je core capability hebben. En dus dat zijn uh, merken, uh, technologie in uh, alternative uh, protein voor uh, uh, vlees. Dus dat ja. is de kern uh, van de propositie. Uh, en dan is het zo is dat wij uniek hebben gezegd: is dat we ook een onderdeel willen zijn naar de upstream. En dus we hebben, uh, en zijn onderdeel van een uh, um, uh, an, agri, an uh, all the way to farmers. En ja, ja. Die, die boeren die zijn dan in, uh, met yellow peas, en uh, daarmee creëer je uh, de. de ...capaciteit om daadwerkelijk ook de toevoer vanaf de bron na, vanaf uh, goed te gaan. Ja. Nou, dus dat, er, dus dat is onze, onze propositie. Wat we niet gaan doen is, er, is dus naar retail toe... ...want dat is echt een hele andere, uh, hele andere tak van sport. Voor houdt LiveKindly zich tot Unileven? Oh, het is, er, uh, het is zo anders, er, uh, want het is... Um, de competitor. Uh, nou ja, we zijn eigenlijk helemaal geen competitor. Want uh, uh, uiteindelijk de echte competitiveness hier is, uh, is de meat-industrie. Uh, dus uh, uiteindelijk is de vleesindustrie uh, datgene wat we moeten disrupten. Mm -hmm. En iedereen die daar een onderdeel van is, of dat nou Nestlé is, of Unilever, of Cargill, ADM, uh, JBS, uh, Impossible of, uh, of Beyond, iedereen die een onderdeel is van die beweging mm -hmm. is eigenlijk helpt de beweging en het goede is is dat ook de grote bedrijven dat doen die heb je ook nodig om daadwerkelijk eh, te zorgen is om die anderhalf triljoen vleesindustrie om die daadwerkelijk om te doen mm. hey jouw team is mindblowing hè. Is dat, bedoel, is dat zoiets van je, je zet met de initiatiefnemers een standaard? Met de eerste paar mensen die je aansluit, jijzelf hè? en de, de, de. Hoe heet hij hier? Die uh, Roger Leenharten. Die, ja. die is natuurlijk ook niet een kleine jongen. Maar daarna rol je een team uit. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, geweldig. Dat is een van de dingen waar we ook heel trots op zijn. Ja. En weet je, dat, dat laat ook zien uh, dat de thesis ook daadwerkelijk werkt. En ja. uh, wat we altijd hebben gezegd is: uh, op het moment dat je een attractieve markt hebt, op het moment dat je een een uniek innovatief model hebt uh -huh. en op het moment is dat je uh, daadwerkelijk uh, het juiste talent hebt dan money always flows uh, dus dat is een van de dingen uh, die we hebben uh, gezien op het talentgedeelte uh, is het zo is dat we echt heel duidelijk zien, is dat er een nieuwe gedachte, een fase van toptalent is. En dat eigenlijk de gedachte van toptalent is, is dat ik wil mijn talent inzetten, zowel op het eh, maximaal eh, om te winnen en om performance carrière, te leveren, en carrière, carrière en ambitie, te doen, ja, ja. maar ik wil dat doen op een manier dat ik een positieve bijdrage lever. En dat zie je eigenlijk in een soort van mijn generatie, van mensen die aan de tweede fase van de carrière zijn, en zeggen oké, okay, ik heb nu al deze ervaring. Hoe ga ik die nou inzetten? Ja. Een goed voorbeeld daarvan is onze chief operating officer uh, Malik Sadiq. Is een Pakistaniër, woont in, uh, uh, in Amerika en die heeft er uh, voor, uh, voor 20 jaar heeft voor Tyson gewerkt. En die heeft gezegd: Ik weet nu hoe dat er, uh, en, en wat dat voelt, en hoe ik dat er, uh, wat er daarmee gebeurt. En dus nu ga ik uh, echt helemaal om en, er, uh, en dus een positieve bijdrage leveren. Dus dat is een hele goeie, heel goed voorbeeld daarvan. Maar ook heel veel jong talent. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er naar ons toe schrijven en zeggen, ik wil uh, me aansluiten. Ik wil me aansluiten. Ja. En dus als je helemaal in, je, in het begin, waar alleen word je een examen. En dit is eigenlijk het moment toen de eerste, eerste, de tweede, de derde, de vierde, de eerste tien die eigenlijk van hele goede banen kwamen, die zeiden, we willen hier een onderdeel van zijn. Dat was heel spannend. Mm -hmm. Want er, dat is natuurlijk het moment waarom Waarop je ziet of je wel of niet dat team kan bouwen. Nou, wat wij hebben gedaan is iets heel unieks in mijn ogen. We hebben founders, entrepreneurs en global leaders samengebracht. Want doordat we dus die vijf bedrijfjes hebben gekocht, like meat in Duitsland, Oomf in Zweden, no meat in Engeland, Dutch wheatburger in Nederland en fries in Zuid-Afrika. krijg je daarmee degene die die bedrijfjes hebben opgericht zowel degenen die dat bedrijfje hebben helpen groeien als dus hè, deze uh, global leaders die we hebben kunnen aantrekken, met hele verschillende ervaringen, zowel qua cultuur als qua uh, capability, krijg je een ongelofelijke mooie mix mm. van ervaring. Mm. Nou, die diversiteit van ervaring is iets wat echt uniek is. Want daarmee kregen we zowel ervaring in uh, de plant-based industrie. We hebben al 60 jaar uh, totaal opgetelde uh, ervaring mm. uh, in technologie en in... Uh, het begrijpen van deze markt, als dat je hebt ervaring in... M&A, onze CFO ja. heeft hele grote deals gedaan uh, toen hij voor 3G of voor Kraft Heinz uh, uh, werkte. Dus je hebt ook M&A ervaring. Maar je hebt ook ervaring hoe dat nou werkt om uh, over de hele wereld in verschillende landen te zitten. Want het is heel anders een markt in Amerika dan in Zuid-Afrika, dan in Duitsland uh, of in Engeland. Dus dat, uh, ook dat is iets wat je moet begrijpen hoe je dat kan doen. Nou, dus die ervaringen hebben we allemaal bij elkaar gebracht. Met een talent wat inderdaad heel divers is. Uh, 50% van onze mensen zijn vrouwen, 50% uh, zijn mannen, uh, 17% nationaliteiten. Dus zowel onze achtergrond als de kwaliteit van onze mensen, als uh, de, de founders, entrepreneurs en global leaders die samenkomen is iets unieks. Mm -hmm. Nou is dat ook niet makkelijk, laat ik dat er heel duidelijk zeggen. Hoe diverser je team is, hoe moeilijker het is om het altijd er in één aligned stap te krijgen. Je wordt er altijd scherper door, dus het duurt langer, maar uiteindelijk is het beter. En dat is een van de filosofieën van het systeem. Is dat we dus deze founders, entrepreneurs en global leaders daadwerkelijk neerzetten om eh, de leider te kunnen zijn in plantaardige voeding. Hey, tot slot, hè? De, uh, je leeft. Uh, uh, er is één hele belangrijke groep mensen die ook hoort bij dit concept. Dat is namelijk degene die het allemaal opeten. Dat is het volk, zullen we zeggen. Al die miljarden mensen. Jij leeft in een luxe wereld, mogen we rustig zeggen. Hè? Uh, hoe hou jij touch base met... Gewoon, ja, 70, 40% van de wereld heeft niet eens internet. Weet je wel, ja. 70% weet ik veel, die kan amper een boterham betalen. Weet je wel. Hoe hou je dat contact met de vloer? Zeg ja. maar? Hoe doe jij dat? Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Um, uh, uiteindelijk is het zo uh, dat als ik in de markt uh, ben, het allereerste wat ik altijd doe is er, uh, in alle supermarkten gaan, uh, gaan lopen en daar uh, uh, tijd spenderen. Het tweede is om altijd uh, dan uh, met consumenten te praten en uh, te horen uh, wat er, uh, waarom ze de, de, dat doen. En als je in Zuid-Afrika uh, aankomt en je luistert naar de consument, uh, dan uh, hoor je wat er echt speelt. En voor hun, uh, met name daar... Uh, daar zie je vrouwen die met name alleen zijn, er alleen voor staan, ja. die natuurlijk minder geld te besteden hebben? Veel willen dan ook wel gaan, maar die moeten dan die kinderen meekrijgen en het is een groter risico. En het is en dus op het moment dat je daarnaar luistert, dan, er, dan, dan voel je dat spanningsveld en, en die keuzes, en dat is altijd heel heel belangrijk. Ik heb dat eigenlijk altijd in mijn leven gedaan. Ja. Er, ik ben in er, ik heb uh, toen ik in Zuid-Afrika aankwam... heb ik twee weken heb ik in Soweto geleefd... om met een gezin mee te uh, doen. Uh, ik ging altijd uh, in al die landen ging ik altijd uh, mee om... Uh, in mijn laatste baan, dat was in homecare... Uh, met wasmiddelen, om uh, de was samen te doen. Of dat nou met hand is. Mm. Uh, en dat doen we eigenlijk nu weer. En dat is altijd om met elkaar te gaan koken. Uh, te begrijpen uh, hoe en waar die afwegingen zitten. Uh, en dat is uh, om altijd connected te blijven met ja. de consument is absoluut cruciaal. Een van de grote issues die we op dit moment nog hebben in de industrie is dat het gewoon plantaardig eten is, is duurder dan, dan dierlijk eten. We moeten dat oplossen. We moeten ervoor zorgen is dat dit alternatief net zo betaalbaar is en ja. beter is. Ja. Beter is qua smaak, beter is qua nutritionele waarde. Maar het wordt pas echt daadwerkelijk een transformatie. Als we er eerst op prijs hetzelfde prijsniveau, maar uiteindelijk moet het goedkoper worden. Het mooie hiervan is... Dit kan en gaat ook goedkoper worden. Want als je gaat nadenken over de totale value-keten... Eh, dan is het heel logisch dat het goedkoper gaat worden. Want wat je eigenlijk doet is... je haalt eh, een hele inefficiënte fabriek uit de value-chain. En dat is eh, wat ik vaker heb gezegd. Er, uh, you meest. need to cut out the middleman. This time it's the chicken. Want wat er gebeurt is dat er gaat 100% proteïne, uh, soja gaat in de kip. Daar komt maar 18% er, uh, van proteïne komt eruit... En dus Dat is een hele inefficiënte fabriek. Mm -hmm. En dus op het moment dat je 100% van die proteïne in één keer uh, in plantaardige kip maakt... dan is het, als je dat op dezelfde schaal doet, is het heel logisch dat dat uiteindelijk veel goedkoper gaat zijn. Mm -hmm. Dus wij kunnen, en dat is het eindidee, is dat we kunnen uh, 70% van de huidige kosten kunnen we uiteindelijk op uitkomen... Als we uh, dus uh, op dezelfde schaal als de dierlijke schaal gaan. Nou, als wij uh, uh, dus 70 uh, 30 goedkoper en uh, dezelfde nutritionele waarde... of eigenlijk betere nutritionele waarde met dezelfde of betere smaak... en dat mensen begrijpen dat dat beter is voor de planeet... en dat het zo is, is dat het beter is voor hun eigen gezondheid... En dat je die dieren ook nog eens een keer niet hoeft te doden. Nou, wat is er mooier dan dit? En dus dat dit gaat gebeuren is zeker. En wij willen daar graag een onderdeel van zijn. Uh, je gaat nu naar Amerika toe. Na dit interview, wat ga je doen? Ik ga naar Popeyes. Popeyes bestaat 50 jaar en Popeyes is hetzelfde uh, uh, zeg maar uh, it's, als KFC, maar dan in, uh, in Amerika. Dat is 50 jaar geleden, is in Louisiana uh, begonnen. Uh, en die, uh, dat is een onderdeel van RBI uh, en dat, uh, uh, uh, daar is ook Burger King een onderdeel van. We zijn druk bezig met Popeyes en met uh, Burger King om daar onze uh, uh, merken en producten te verkopen. We zijn net begonnen met Popeyes in, uh, in Engeland met de Red Bean burger uh, en dus uh, dat is het eerste wat ik uh, in Amerika ga doen. Het tweede is we zijn bezig met de volgende acquisitie in Amerika. We hebben een enorme uh, goede start met Like Meat en Like Wings introductie uh, zelf in Amerika uh -huh. uh, die we nu uh, tijdens de Super Bowl hebben uh, geïntroduceerd. Uh, maar we zijn ook bezig om niet alleen maar organisch maar ook via acquisitie uh, in Amerika een, uh, een positie te krijgen en dus dat is het tweede wat ik uh, ga doen. Uh, en dus er, um, er uh, hopelijk en snel uh, nieuw nieuws om, uh, om dat in ons portfolio in Amerika toe te voegen. Succes man, dank voor je verhaal. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken naar deze video. Of als je geluisterd hebt, uh, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Voor meer video's als je op YouTube zit, blijven hangen over een paar seconden twee nieuwe. Dankjewel. Hoi.